MUZIEK Burgers en organisaties demonstreren zondag 29 maart in de grote parade in verschillende straten in Brussel. De parade herinnerde deze bezorgde mensen over sociale ongelijkheid in een mars waar ze van zich lieten horen. Ze ijverden voor gelijke kansen voor iedereen. Dit deden ze door twee slagzinnen te roepen: hart boven hart en toe tot geshoot. Een kleurrijke weelde van banners, stickers, kleren en muzikale opvoeringen maakte het event levendiger, terwijl tien wensen werden verkondigd over de hele stad. Samen rijk, sterk jong en oud, leefbare buurt, wees wereldwijs, eerlijke belastingen, eco is logisch, stop armoede. Werkbaar werk, diversiteit is realiteit en doe de democratie. Indien je meer informatie wenst over de tien hartenwensen, de deelnemers en de organisatie van de Grote Parade, surf dan naar hartbovenhart.be.